Oké, okay, um, ik ben bij de pauze. Oké, okay, tot straks. Wie belde je nou net? Uh, Roesmarij. En waarom? Omdat ze, uh, weet je het, ze zat bij de EBO met haar knie. Wat is er gebeurd dan? Weet ik niet. Ze is struikelt of zo, denk ik. Oei, en nu? Uh, is ze weer aan het lopen? Ja. Ja, ik heb last ja. van mijn die. Iemand zegt dat het van mijn pees is, maar. <laughs> dat is het. Overbelasting, maar dat kan niet, hè? Nee, de eerste dag al. Ga je het wel volhouden? Ja. Zeker? Ja. Goed zo.